Hallo allemaal, ik ben Dirk en dit is prepvlog 5. Dit is voorlopig de laatste prepvlog die ik ga opnemen, maar daarover zal ik jullie straks meer vertellen. Deze aflevering staat in het teken van de vragen die jullie hebben ingestuurd en die ik ga beantwoorden. Ik zei trouwens de vorige aflevering dat ik van mijn Prep nu af was, maar dat is helaas niet zo. Ik slaap nog steeds helemaal niet goed, dus ik heb een beetje een verrot hoofd. Maar goed, ik moet het er maar mee doen en dus jullie helaas ook. Uh, die vragen nou, die hebben jullie uh, ingestuurd vanaf aflevering 1 en ik bleef maar vragen om meer en meer. Uh, nou, uiteindelijk waren het er zoveel dat ik ze lang niet allemaal in één vlog kan beantwoorden. Ik heb inmiddels wel iedereen gewoon uh, via tekst, via mail of wat dan ook, uh, antwoorden gegeven. En ik heb de beste vragen uitgezocht en die ga ik vandaag behandelen. De eerste vraag komt van rick via gnl en die zegt ik heb wel vertrouwen in prep, maar ik ben alleen bang dat zodra er drank en drugs in het spel komen dat mensen het gaan vergeten. Ja, dan werkt het niet. Nee, precies het omgekeerde juist. Prep neem ik in mijn geval s ochtends bij het ontbijt en dan hoef ik er dus voor 24 uur niet meer aan te denken. Hoe vaak hoor je niet verhalen van mensen die dronken waren van de invloed van iets anders, weet je. En dan wil je nog wel eens in het heetst van de strijd een condoom vergeten. Of je verlegt je grenzen en denkt nou hij zal wel niks hebben of hij ziet er betrouwbaar uit. Een condoom faalt vaker als mensen geil zijn en denken nou ja laat maar. Prep is niet een middel wat je neemt als je al met seks bezig bent, maar juist even van tevoren. En daarmee het uh, is het hartstikke handig. is natuurlijk wel zo dat als je in een of andere enorm uh, seksweekend terechtkomt, ja, dan moet je wel je wekker zetten en dat is een ander verhaal. De tweede vraag is van iemand die liever anoniem wil blijven. Nou, dat kan. Uh, en die zegt, in een eerdere vlog heb je de vergelijking gemaakt met de anticonceptiepil. Die pil zit toch ook niet in het pakket? Waarom wil je PrEP dan wel vergoed krijgen? Nee, dat klopt. De pil wordt nu niet meer vergoed, maar decennia lang wel. Inmiddels is de pil betaalbaar geworden voor iedereen en daarom is het nu ook geen probleem meer dat hij niet in het pakket zit. Wat overigens wel grappig is, is dat je nooit iemand tegen een vrouw die de pil wil hebben, hoort zeggen van, nou kun je niet gewoon een condoom omdoen. Dus dat is ook een beetje een soort van moralistisch homoseks veroordeeld ding. Dat weet je, blijkbaar mogen homo's het niet zonder condoom doen, maar vrouwen mogen het wel. En dan is het helemaal sociaal geaccepteerd om de pil te vragen. Fabian vroeg mij via Twitter naar het eerste geval van iemand die zijn pillen goed innam en toch een HIV besmetting opliep. Ja. Shit, dat is natuurlijk slecht PR voor prep. Maar goed, het is wel gebeurd, dus ik zal je erover vertellen. In de eerste aflevering vertelde ik al dat Truvada, wat prep is, een HIV-remmer is. Die dus gebruikt wordt door mensen die al HIV hebben. Alleen Truvada is altijd onderdeel van een combinatietherapie. In combinatie met een aantal andere middelen. Er zijn al eerder mensen die prep gebruiken, geïnfecteerd geraakt met HIV. Maar die namen dan hun pillen niet goed. Ja, dan ben je minder beschermd en dan kunnen er ongelukken gebeuren. Met deze man is het anders, want die hield zich namelijk wel aan het schema en die deed alles goed en die heeft toch HIV gekregen. Ja, dat is vervelend. Maar wat het nou was, is op het moment dat jij je niet goed aan het schema houdt en je krijgt HIV, dan wordt het virus in jouw lichaam resistent voor Truvada. Dat blijft in jouw lichaam zitten en op het moment dat jij dan. Seks hebt met iemand die zijn pillen wel goed neemt, ja, dan heeft hij wel die Truvada in zijn lijf. En jij raakt dan alsnog een met, met een Truvada-resistente variant van HIV. En dat is kut. Daarom is het zo belangrijk dat mensen die aan de prep zijn zich heel regelmatig laten testen. Nou, de GGD ziet daarop toe, gelukkig, dat op het moment dat er zo iemand is die zo'n Truvada-resistente variant van HIV heeft, dan zijn ze daar snel bij. En dan kan die aan een combinatietherapie beginnen om daarmee het virus in bedwang te houden. En dat hopelijk niet door geven van anderen. En. Nog iemand via Twitter en die wil ook liever anoniem blijven. En hij vroeg als je partner HIV heeft en zijn medicatie werkt goed, is het dan nog wel nuttig om zelf prep te gaan gebruiken? Wat je dus eigenlijk zegt is jij bent seronegatief, je partner is seropositief en samen zitten jullie dan zoals ze dat noemen in een serodiscordante relatie. Als een medicatie goed werkt dan is de viral load in zijn bloed ondetecteerbaar en dan kunnen jullie condoomloze seks hebben en dan is er geen enkele manier mogelijk dat jij daar HIV van krijgt. Maar goed, is het natuurlijk wel zo, kijk, jullie zitten nou samen in een relatie, maar voor andere mensen die kijken, iemand kan wel op zijn datingprofiel zetten dat hij ondetecteerbaar is, maar ja, hoe weet je dat zeker? Dus weet je, prept voornamelijk om een zorgloze seksbeleving. Dus iemand kan wat dan ook over zichzelf zeggen, maar dat is zijn ding. Op het moment dat jij jezelf beschermt, hoef jij je nergens meer druk om te maken, ongeacht wat iemand status is. Het is altijd het beste om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bescherm jezelf en leg dat niet bij een ander neer. En de laatste vraag die is van... Tim, Tim heb je al eens voorbij zien komen in een eerdere vlog. Die werkt momenteel aan een film over prep. En in die documentaire komen uh, drie mensen aan bod. Eén uh, iemand die op het oudere leeftijd pas de gay is gaan verkennen. Nou, dan zit ik erin als 35-jarige. En dan zit er nog iemand in, ja, zo van begin 20. En in die film zoekt hij uit wat prep doet voor mensen in die drie verschillende generaties. Nou, dat is lastig, alleen hij heeft nog geen jonkie gevonden. Mocht jij begin 20 zijn en prep gebruiken dan zou ik je heel erg in contact brengen met Tim wees niet bang dat het een of ander sensationeel SBS6 ding wordt, maar hij maakt echt een integere film het is een hartstikke lieve en empathische vent mocht jij het leuk vinden om je leven op die manier te laten documenteren contact mij via twitter, youtube, facebook, dm, e-mail, wat dan ook dan breng ik je in contact met Tim zoals ik al zei aan het begin, de prep vlog stopt voorlopig Um, weet je, ik zit nog drie jaar in die trial van de GGD en om nou elke week of twee weken een nieuw filmpje te moeten maken en daarin vertellen met wie ik nu weer het bed gedeeld heb. Nou, ja, ten eerste loopt het niet zo vaart en ten tweede uh, zit ook niemand erop te wachten denk ik. Uh, wat ik nu ga doen is zodra er iets nieuws te melden is, weet je, er is een opvallend iets in het nieuws of ik heb zelf iets bijzonders meegemaakt, dan maak ik gewoon een nieuwe aflevering. Wanneer je op subscribe klikt op YouTube dan krijg je vanzelf een notificatie als er een nieuwe video online staat. En de afgelopen weken heb ik zulke leuke reacties gekregen van mensen. Die zeiden, joh, je moet eigenlijk ook gewoon gaan vloggen over de andere facetten in je leven. Nou, daar heb ik even over nagedacht en dat ga ik doen. Dus ook daarom, klik op subscribe. En wanneer de eerste volgende vlog online staat, krijg je vanzelf een notificatie. Heel graag tot dan. Doei.